Kom hier, kom hier! <laughs> 2, 1! 1! Hey. Wow, oh nee, ik viel weg! Oh shit. Wordt achterna gezeten door een vrachtwagen. Uh oh. Ja, ik vertrouw hem niet. Ga er langs, ga er langs! Ja, oké, okay, nu heb je pech ook. Nu ga ik er ook zelf op. Of wat. Ja, oké, okay, mooi. Als je maar aanrijdt, ja, moet dat je niet kan uitstappen. Ja. En elkaar slaan. Ja, ik had hem echt te hard geslagen dan. Die gas rijdt er gewoon vol lang. Jezus jongen. Deren jongen, die gas mag echt eens krijgen gewoon. Die gas duwt me zo van die weg af. Vol tegen de vangreling aan. Of jij rijdt gewoon tegen. Nee, nee. Ik reed gewoon normaal. Die gas ah, komt er in ja. aan, boom. Nee, even serieus, hij snijdt hem af. Eh. Uh, ja. Echt. Ja. Dan gaat je neerhoeken. Duser dorf ontdekt. Hoe dit, dit gaat zo snel en die bocht op Ja, ik ook moet ook een bocht, dat ging ook te snel. Eentje staat hier op een kruispunt stil. Lekker dan. Oké, okay, een convert. Echt. Ah, eentje rijdt bijna omheen. in. Dit is eng man. Snel bedrijven, snel bedrijven ja. Oh waarom rem je? Uh, tyfus? Ik, ik ruimde niet Ja maar je lagde waardoor je <laughs> bij mij stil tot. stond en nu heb ik 4% <laughs> schade Man <laughs> wow, dit is leuk Koop fucking internet man Wtf doet die what vrachtwagen the fuck? hier? <laughs> Wtf <what the> <laughs> Ja die heeft niet zo'n hele goede reis gehad Oh mijn god, oh mijn god <laughs> Ja, fuck you man <laughs> Jij kan ook niet rijden <laughs> <laughs> Maar je kan iets beter rijden dan hij <laughs> the fuck? Hoe is hij daar gekomen, überhaupt? Waarom rij je daar? Buddy? Mm. Oké, okay, volgens mij rij ik echt zo Why are you riding on the grass? It's not good How, how did you get it? Ah, mijn oren! tyfus ah. auw <laughs> hij schreeuwt keihard zoekarbliet zoekarbliet ik ga express sloom rijden ik zet dan gewoon mijn uh, cruise control au! weet je nu waarom ik mijn geluid uit heb staan? jezus, die komt even voorbij scheuren buy a microphone From, internet, from, nee, turkey. from Turkey, ja, markt. Ja, Mark. cool. Turkey, Turkey, fucker Ruski! Ruski, Ik bullet! Ruski, fucker naar yeah. yeah. yeah. gooi! Ja, hoor! Ja. Ja. hond. <laughs> <laughs> <hums> Heb je schade? Ja! Yes! Ja, <laughs> eigenlijk, what the fuck gebeurde er eigenlijk? Ja, ik wou je inhalen, maar jij ging naar links, dus ik ging weer naar rechts, en toen ja... <laughs> Ah, dit gaat wel What the fuck? Ja, ik wil je inhalen, je rijdt echt tering slow. Je weet dat er zo meteen een vangrail aankomt, hè? Ja, helemaal niet. <laughs> nee. Nee! Kijk! Nee! <laughs> ja, fuck you man. Dan moet ik nog je rijden. Ja, dit is leuk zeg. Ja. Helemaal niet plisje. <laughs> plisje. Komt echt. oh Liesje. Oh. Oeps, ik heb je aangeraakt. Heb je mij aangeraakt? Ja. Oh, je gaat toe. Hey, Hé, Groningen. Daar moeten we niet heen. We moeten naar Amsterdam. Ja, maar ik wil naar Groningen. Ja, you. We gaan naar Amsterdam en dan naar Groningen, weet je. Komt goed! <laughs> komt goed, Hij rijdt vol over dat ding heen. Ja, ik zou We gooien. gaan eerst naar Amsterdam, dan naar Groningen, ja. Ja, is goed.